Hi, en welkom bij Pulse Model Train Stuff Een uh, nieuwe aanwinst. Uh, voor de vaste kijkers een bekend gezicht. Ik heb eindelijk een uh, Railion uh, locomotief, -lo uh, sorry, elektrische locomotief voor goederen. Ik heb er voorheen ook een gehad. Dat was een Pico locomotief in een uh, Roco doosje. Die uh, had een probleem met een van de pantografen en uh, de verlichting klopte niet. Deze heb ik uh, nieuw opge... Of nou, nieuw, deze heb ik, uh, kom ik tegen ergens anders op beurs. En heeft zijnzelfde probleem met de pantograaf. Uh, die zat, uh, uh, had hier ook een beschadiging. Maar het, het, lijk, het blijkt dat daar het metalen buisje wat hier zo zit... Uh, was, uh, dat ontbrak. Dat heb ik even opgelost met wat. Uh, waar ligt het? Uh, oh, hier: um, Heatshrink uh, uh, over, over je kabels heen. Dat uh, zorgt er in ieder geval voor dat hij nu goed blijft zitten en het valt niet zo heel erg op. Ook zijn lampen zijn in orde, aan beide kanten. Deze heeft wel uh, de, uh, de glaasjes er nog in zitten. En uh, deze heb ik ook uh, inmiddels al gedigitaliseerd. Wat niet zo heel moeilijk is. Zo. Want hier zit gewoon ook een uh, aansluiting op een 6-pins, uh, een 8 pins uh, NEM aansluiting Dus dat was een kwestie van alleen maar inprikken en een beetje configureren. Um, ik heb wel gemerkt dat deze over het algemeen net wat steviger in elkaar zit dan die andere die ik had. De lampen-assemblies vallen hier niet zo snel uit als bij de andere. Maar verder, hij werkt helemaal goed. Of werkte. Uh, verlichting, uh, rijden, allemaal prima. <tie> dus ik ben er erg blij mee. Deze is eigenlijk uh, niet geschikt voor dit kanaal. Want hij is gewoon helemaal in orde. Maar ik wil hem alleen maar even terug laten zien komt keurig met handleiding. Het is ook lekker gemakkelijk. één schroef en hij is open. Zo. Kom schroef. Ik heb ooit deze schroevendraaier gemagnetiseerd. Tot op de dag van vandaag, spijt van. Dan zien we nog een trucje, weten hoe je dat eraf kan krijgen. Ik hoor het graag, maar het is mij nog niet gelukt. Het blijft magnetisch. De doos van deze Pico is uh, niet zo goed in staat, maar het feit dat hij dus in een doos zit maakt voor mij het opbergen een stuk makkelijker. Want ik heb natuurlijk nog steeds geen treinbaan. Dus uh, dit is er eentje, uh, stond op mijn verlanglijst. Heb ik nu, ben ik erg blij mee. Ga ik er iets? Ik ga niks aan verbouwen, het is uh, helemaal goed. Dus, uh, Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.